Eigenlijk, toen ik het net had genomen, had ik na 10 minuten, toen ik het net een beetje begon te voelen, gelijk zin om bij te nemen. Je voelt een soort van lichte tinteling in je lijf en die neemt op een gegeven moment af. En dat wil je juist vasthouden, want je zit een avond aan de drugs. Het wil gewoon een soort van up-up-up gevoel wil je behouden en aan het begin voel je dat heel even, maar het ebt al best wel snel weer weg en daarom blijf je denk ik bijnakken en bijnakken en bijnakken en ook best wel snel achter elkaar. Ik had het al na 10 minuten. Ik ga langs bij Joost. Hij probeert af te kicken van 3 MMC. Maar dat gaat niet makkelijk. Op dit moment is hij werkloos, loopt hij bij de voedselbank... en heeft hij een curator die zijn geld beheert. Weet je nog echt je allereerste keer dat je 3 MMC gebruikte? Dat was uh, op een uh, Gemsparty. Uh, toen kreeg ik 3 MMC en dat kreeg ik eigenlijk direct wel uh, geïnjecteerd en niet wow. snuiven. Ja, toen werd het toch wel uh, ja, dat gevoel dat dan opkomt. Dat is ja, onbeschrijfbaar. Een achtbaan is er niks meer bij. En hoe ging dat toen verder? Hoe ging dat toen verder? Nou, het begon heel onschuldig. Eén keertje in de twee weken of zo. En uiteindelijk ieder weekend. En toen iedere week. Want hoe ziet dan zo'n dag gebruikt eruit? Um, nou, je bestelt op maandag. Want dan komt mijn geld binnen en dan is het even trippelen tot dinsdag. Uiteindelijk ligt je pakketje erin. Dan naar boven meteen de waterkoker aan en een slam klaarmaken. Op de wc zitten en de slam zetten. Maar hoe zien jouw armen eruit na al dat... Oh ja, nou... Uh... Wil je maar dat nou, laten zien? Ja, dat is goed. Dik, hier zit een dikke bobbel. Oh, dit zijn echt allemaal punten waarop je het Plekken, hebt bent. Ja, en dit was vorige keer kliniek. Dat zijn gewoon uh, littekens geworden. En wat is denk je uh, de plek die er het ergst aan toe is? Mijn benen, die zijn momenteel helemaal ingeswachteld. Ja? Ik ben vandaag naar de dokter geweest en uh, er zaten wonden. Maar hoe, hoe kan je het zo ver laten komen? Als je gewoon iedere keer naar je lijf kijkt en je ziet dat het gewoon zo naar de tering is? De drugs roept. En de verslaving roept. Denk je ook dat zeg maar, het, de toegankelijkheid dus van 3MMC is wat ervoor heeft gezorgd dat jij daar verslaafd aan bent geworden? Ja, want het is legaal. Het mag en het is legaal en je kan het krijgen. Het is voor iedereen toegankelijk. We zien een trend in de gebruikers van designer drugs, uh, met name bij jongeren, uh, tieners, dus ook minderjarigen. En je kan 3MMC een beetje zien als een combi tussen speed, cocaïne en ecstasy, waarbij het van al die middelen wel iets um, qua effect uh, doet. Dus zeg maar de energie die je van speed krijgt, het blije, euforische gevoel van ecstasy en het uithoudingsvermogen van cocaïne als het ware. Dus het... Mensen krijgen heel snel heel veel positieve effecten ervan, wat dus ook maakt dat mensen sneller een tweede keer gaan gebruiken. Als het middel dan uitwerkt, zien we een tijdelijk tekort van die stoffen in de hersenen, waardoor dus de dip komt. Dat maakt dat de craving heel sterk is en mensen heel snel geneigd zijn om nog een dosis te nemen. Vooral in Oost-Nederland is 3MMC een groot probleem. Veel burgemeesters maken zich zorgen om designerdrugs. Zo ook de burgemeester van Borkulo. Hij heeft een brief gestuurd naar staatssecretaris Blokhuis, waarin hij vraagt om 3MMC zo snel mogelijk te verbieden. Op uh, 2 december 2020 stuurden wij aan uh, staatssecretaris Blokhuis een brief als burgemeester van de Achterhoek. En die begint met de tekst... Uh, de politie en de hulpverleners hebben geconstateerd dat jongeren veelvuldig gebruik maken van de drugs... 3MMC. Op 9 maart 2020 is er een wetsvoorstel gedaan om designerdrugs onder de opiumwet te laten vallen. 3MMC en een heleboel andere drugs zouden daarmee verboden worden. Alle burgemeesters in de regio Achterhoek roepen minister Grapperhaus en staatssecretaris Blokhuis op alles in het werk te stellen om dit wetsvoorstel zo spoedig mogelijk in werking te laten treden. Maar hoe voelt het voor u om zo'n zo brandbrief te moeten sturen? Nou ja, het klinkt een klein beetje door in de brief. Echt, echt als een noodoproep, omdat we, nou, we hebben gezien en lang gelobbyd om die designerdrugs op uh, de illegale lijst te krijgen. Deze oproep was van december 2020. En in april 2021 hebben we nog een oproep gestuurd met een nog veel grotere groep burgemeesters uit Oost-Nederland. Omdat het probleem niet echt alleen van de Achterhoek is, maar het speelt uh, op heel veel plekken in ons, uh, in ons land. En het was echt een noodkreet. Dus uh, in de richting van het kabinet, doe iets. En wat was de reactie erop? Nou, het bleef heel lang stil. En ondertussen zijn we nou ja, alweer een heel stuk verder in de tijd. En ja, het kabinet heeft nu aangegeven dat ze het inderdaad 3 MMC op de lijst van, uh, van illegale drugs willen zetten. Maar het gaat niet alleen om 3 MMC. Het gaat ons om alle drugs. En 3 MMC is er daar één van. Wat is nu zeg maar een beetje je status? Wachten op een nieuwe kliniek. Intake half augustus waarschijnlijk. Maar ben je clean nu? Ik ben nu niet clean, nee. Nee, maar ik ga wel heel hard proberen om clean te blijven nu. Want de afgelopen weekend ben ik echt te ver gegaan. 25 gram met z'n tweeën. Wat? Jezus. In één weekend. Holy shit. Wacht, dit moet ik heel even. Meen je dat? Echt tering. Ja. Dit is zo... Ja. Waarom is lach veel? je daarom? Ja, weet ik niet. Het is niet grappig. <laughs> maar het deed uiteindelijk meer pijn dan dat het goed deed. Gelukkig maar. Maar ja, mijn moeder, ik heb, ik heb dat, na dit weekend heb ik ook letterlijk al mijn naalden weggegooid. Alle attributen, alle drugs die er nog een beetje was, heb ik, heb ik weggegooid. Omdat ik toch denk dat ik mezelf even bezig moet houden totdat die nieuwe kliniek eraan komt. Mijn ziel zegt nu, weet je, Joostje gaat kapot, je gaat dood. We zien een toename van het aantal mensen wat bij ons aankloppen vanwege 3MMC of andere designerdrugs. De eerste patiënt die ik tegen ben gekomen is denk ik een jaar of twee geleden inmiddels. En toen was het echt sporadisch dat mensen zich bij de verslavingszorg melden. Inmiddels zien we een, denk drie of vier keer per maand dat mensen zich melden. Soms wat meer, soms wat minder. En dat is op zich ook logisch. Designerdrugs zijn nog vrij nieuw. En we zien eigenlijk dat het best wel een drempel is voor mensen om zich aan te melden bij de verslavingszorg. Dus er zit altijd wat tijd tussen een nieuw middel wat op de markt komt. Totdat mensen daarmee in problemen komen en zich bij ons aanmelden. Ik kreeg een appje van Joost. Hij heeft helaas een terugval gehad. Ik zal zorgen dat ik op tijd wakker ben. Oh, oh, oh, ik hoop niet de hele nacht, want er komt zo weer 5 gram binnen. Ik zal op tijd stoppen. Maar vandaag heeft hij een afspraak staan met een kliniek om zijn afkiktraject in gang te zetten. Ik haal hem op voor zijn intakegesprek. Hallo. Hey, goedemorgen. Helemaal vertiefd. Ja, ben je vertiefd? Oh ja, ik ben de hele nacht al op. Oh schat. En mijn weekbudget is er doorheen door die kutdrugs. Wat is er doorheen? Mijn weekbudget. Je weekbudget? Ja, ik heb gisteren 40 euro uitgegeven aan die Joy. Hoe laat is de afspraak? Om tien uur. Tien uur, ja. Ja. Dus we hebben nog een uurtje. Hoe uh, gaat het nu met je? Mm, moe, inkakker. Zo. Dus ja, ik ga zo één bijzetten en dan hoop ik dat ik het haal. Nee, tot tien uur haal ik hem wel. En waarom heb je het weer gedaan, denk je? Mm. Nou, een paar weken geleden, ik was 2,5 week clean en toen kwam er een vriend met drugs aan de deur. En onaangekondigd of wel? Onaangekondigd. Is het? Oh, shit. En toen ben ik weer gaan. Ja, toen was ik nog niet sterk genoeg om nee te zeggen. Toen ben ik weer gaan gebruiken. Eén voordeel, ik doe het nu niet meer de hele week door. Ik doe nu ongeveer één à twee sessies per week. Ik schrok ook wel een beetje van je berichtjes. Omdat uh, natuurlijk de vorige keer dat ik je sprak, hoopte ik dat het, uh, dat ja. het goed zou gaan. Dat je het niet meer zou uh, doen. Ja, dat hoopte ik ook. Hey, maar nu uh, over een uurtje staat in ieder geval de intake. Dus dat is ja. wel een uh, stapje. Mm -hmm. Toch? Ja. Laten we eerst uh, überhaupt de afspraak halen. Ja, nou dat Toch, komt wel goed. Het is uh, misschien ook wel goed <laughs> dat ik er ben, hè? Ja. Dan uh, kan ik je erheen rijden. Nou, we gaan het we gaan sowieso halen. Hé, hey, maar wil je. Wat is dat? Een ijsje? Ja. Oh, dat wil ik ook wel, mag ik dat? Ja. Proost. Proost. Op de intake straks. Ja. Maar je wilt nu wel nog een slot uh, een gaan doen. Maar ja. Waarom? Ik kak in. Ja, ik snap wel dat je inkakt maar omdat het gesprek straks is. Ja, dan zit ik daar dood. En ja, tien uur. Het is nu, hoe laat is het nou? Bijna half tien. Ja, dat kan nog wel. Oh, mijn hele hand zit onder het bloed. Niet sexy. Echt niet sexy. Hoe sterker, dit wordt. Een vier. Dan is het een drie. Ja, nou, ik kan nog eens dus goed anders doen. Uh, even kijken, dit is een 4, 5, 6. Oké, nou. Tada. Mag ik eens uh, kijken bij je? Huh? Mag ja, Mag ik hoor. kijken bij je? Ja. Even de waterkoker aan. Even de oude naalbeweg. Hoppatee. Hé, hey, hoe vind je dat, uh, dat ik hier nu bij ben bij jou? Ja, kut. Ja, hey, dus Nee, op oh mij? Ja. Nee, ik schaam me niet. Weet je, ik heb. Oh, ik ben ook eens naar de sauna gegaan met met die littekens en alles uh, en bulten en weet ik het allemaal. Waarom? Uh, weet je, ik moet toch gewoon door of zo, weet je, met leven. Ja, ik heb dit nog nooit uh, gezien. Zo, even kijken. Hoppatee. En is het niet erg dat ze in het gesprek dan straks zien dat je hebt gebruikt? Of nee, waarom zou ik alleen naartoe gaan? Hm? Ze weten toch dat ik gebruik. Ja. Waarom zou je anders naar een verslaafd? Ja, ze hebben nu wel gezegd eerst alles in kaart brengen volledig voordat ze de behandeling überhaupt gaan starten. Nee, ik hoop dat er iets opkomt. Eh, uh, hier denk ik. Niet raak. Jezus Christus, woestels. Vergrijnig van. Nee, nee, nee, daar zit ie. Mm. Heb je hem? Een hele moeilijke positie kut kut, kut naalden nou. ah, hmm, zo high als een konijn Denk je dat als het straks illegaal wordt, dat het iets voor jouw verkoop verandert? Ja, dat mensen houden van illegale dingen begrijpen. Dus ik denk dat als drie mensen illegaal worden, dat er misschien zelfs meer gebruikers kunnen komen. Hoe voel je je nu? Voel je je nu al? Ik zie... Uh, mijn oog gaat zo en zo. Dat is kut.